Oké, okay, ik ben net aan het rennen, dat is nog geen vijf minuten later, twee minuten later. En er komt een beetje zeg maar, langs mij gelopen. En de ogen echt de hele tijd op mij gericht. Mega cute. Dan ga ik ook zo zwaaien van, mij. En, en op een gegeven moment ging ik terug, toen was ze nog aan het rennen. Dus zij zat al te zwaaien en ik dacht, ik zei nog iets terug. Mega heb echt, het gaat in de hoogte ik zou leren. Alla, chillen. Hoi Poes. Hoi. Ik heb geen eten voor je. Maar wil je aandacht? Nee. Ga je achter mij aan? Ja. Ga je achter mij aanlopen? Kijk. Ga we die kant op. Geen idee waar het is. Ja, ik heb niks. Ik heb geen eten, ik heb geen drinken. Even hij zeggen. Hoi! Hé, hey, Poesie. Ben je even aandacht? Kijk hm? eens. Ja, je moet gewoon even aandacht hè.